Ik ben nu in uh, Ilemarken. Misschien kun je het door de auto heen zien, het groene landschap. Ik kan even kijken of ik er boven langs is. Uh. Uh, het is prachtig weer, 24 graden. Ik ben vertrokken uit Valtunange. Uh, Franse uitspraak, dramatisch. In Italië moet je het Italiaans uitspreken, vind ik. Maar het is niet anders. Uh, in ieder onderweg naar uh, Vieste, ongeveer 1000 kilometer. We hebben natuurlijk ook een heleboel huizen hier in de Marken. Eigenlijk mijn, mijn hometown. Ik ben, hier, ik ben jarenlang hier gewoond. Op de terugweg gaan we hier huizen bekijken en, en mooie foto's en films maken. Nu rijden we door naar Puglia, naar Diest in de Gargano. We komen ook door een heen. Op de terugweg gaan we ook een ook nog een keer aandoen en dan kun je er meer van zien. Ben in de Gargano. Rijland, uh, de eilanden het deel van Poelja. Uh, Ik ben aankomen rijden met mijn auto, deed mijn kap los. De kap eraf. Het <laughs> begon gelijk te regelen. <laughs> dus, <laughs> het weer is niet helemaal optimaal, maar het is wel prachtig. Het geeft wel een goede indruk van hoe het hier ziet. uitziet. Uh, achter mij ligt, uh, ligt Rodi. Uh, de Gaan is ideaal, een ideale plek om actief vakantie op te houden. Je kunt, dus altijd, je kunt duiken, surfen, mountainbiken, uh, door het bos soorten, uh, rennen, wandelen, mag ook. Erg mooi. Uh, het is nog ongeveer een nou, kilometer of 30 naar Vieste. En uh, daar gaan we het uh, PV1130 bezoeken. Het uh, staat op de site, kunnen er we opkijken. Erg leuk parkje. en We gaan eens even kijken of we daar leuke films kunnen maken en uh, dan beter kunnen begrijpen wat dat park precies inhoudt. Thank <laughs> you.